Hallo allemaal, welkom vandaag. Uh, vandaag gaat het over vriezermaaltijden, koken, tips uh, waar ik wat aan heb tijdens het koken voor eventuele maaltijden, uh, recepten die te vinden zijn en waarom. Nou, tips. Tip 1, uh, ik koop veel in één keer. Ik maak dan uh, voor een aantal maaltijden en dat gaat de vriezer in. Waarom doe ik dat? Vooral omdat ik niet altijd in staat ben tot koken. Dus ik moet het uitplannen, ik moet het goed nakijken uh, wanneer de boodschappen komen. Want als boodschappen komen en ik vervolgens er niet aan toe kom, is het ook zonde. In het filmpje zie je voornamelijk mij koken. Uh, er zijn momenten waarop een vriend kookt. En dan geef ik hem gewoon opdracht, ga ik bij hem zitten in de keuken op mijn stoel. Die zie je op een gegeven moment nog heel even voorbij komen en dan ja, koken we samen. Hij kookt, ik geef de instructies. Ik kook zonder, uh, eigenlijk zonder recepten. Ik kijk een beetje op internet of wat er in mijn hoofd zit qua recepten, qua ingrediënten. Ik kook niet met zakjes. Ik kook eigenlijk niet met potten. Dit gewoon om de suiker intake uh, zo laag mogelijk te houden. En ik vind het gewoon lekkerder. Doe vooral daarin wat je zelf wil. Het is uh, niet veel meer werk. Want het zijn gewoon kruiden toevoegen. Ik heb alle kruiden, Maar als je zegt van uh, ik hou van makkelijk. Ik heb geen zin om helemaal uit te zoeken. Welke kruiden ik nodig heb voor welk gerecht. Pak vooral gewoon de zakjes. Maar voor mij met mijn gastric bypass. Ik vind dat gewoon fijner om het wel te doen. Dus dat is uh, mijn tip. En daarin maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk. Uh, ik ga het ook uitleggen. Maar ik... Giet geen zware dingen af. Ik heb spatels, schepje om dat te doen. En pas op, als er heel weinig in zit, giet ik eventueel af. Verder is ik snij heel weinig. Ik heb alles voorgesneden. Uh, en heb ik niet iets voorgesneden, dan mag mijn vriend het voor me snijden. En dan, of we gebruiken het gelijk, of we bewaren het in de koelkast of vriezer. Zodat ik het kan gebruiken. Ik snij en doe eigenlijk niks. Kip wordt niet gesneden. ui wordt niet gesneden. Alles is... Kanten klaar of wordt via een machine gedaan. Dit gewoon omdat mijn lichaam het niet trekt. Mijn pols trekt het niet vanwege de fibromygi. Mijn buik trekt het niet vanwege de acnes. Waarom zou ik dan? Uh, ik heb een stoel in mijn keuken waar ik best wel veel op zit. Als ik tussendoor geroerd heb, dan ga ik weer even zitten. Dat zie je in het filmpje niet echt. Uh, hier en daar heb ik ook gewoon doorgespoeld of weggeknipt. Want ja, als je mijn half, nou ja, half uur zit, ik niet in een pand te roeren, maar bewijzen van... Of je ziet vervolgens in één keer vijf minuten niks gebeuren omdat ik niet bij de pan ben. Allemaal weggeknipt. Maar dat is mijn tip. Zorg dat je iets van een stoel hebt waar je goed op kan zitten. En uh, laat het af en toe ook gewoon wat het is. Heb je last? Krijg je last? Zet het allemaal uit. En ga even zitten. Ga een pakje thee pakken of iets te drinken. In mijn geval is het altijd een bakje thee. Ik zal niks anders drinken dan thee. En... Dus luister daar ook naar. En je eten verpietert echt niet als je net eventjes een half uurtje het gas uitzet. Het meeste eten, naar mijn ervaring, is juist hoe langer het staat, hoe lekkerder het wordt. Uh, dus dat vooral. Daarnaast uh, vries niet in in grote bakjes, maar vries in zakjes. Uh, dat, Qua lichamelijk maakt dat geen klont uit, maar qua vriezerinhoud scheelt dat een hele hoop. Persoonlijk vind ik dat. Ik maak dus ook zeg maar geen maaltijden waar ik helemaal kant-en-klaar mee ben. De meeste maaltijden uh, gaan de pasta's eigenlijk pas in als het uit de vriezer gehaald wordt. Toevallig heb ik in dit filmpje maak ik een, uh, een bami waarin ik wel de bami alvast mee kook. Soms doe ik dat, soms doe ik het niet. Het legt er maar net aan. Maar uh, zo heb ik ook twee overschotels gemaakt. Het is puur alleen maar vulling wat ik gemaakt heb. Uh, ik maak geen overschotels die ik in de vriezer doe. En die ik dan uit de vriezer haal en zo in de oven kan doen. Nee, de meeste hoeft alleen nog maar een aardappeltje bij of iets dergelijks. Nee, dat is iets dat is op zich snel gedaan. En lukt het mij niet, dan kan ik het mijn vriend vragen of hij het eventjes in de overschotel wil leggen. Dus dat is het probleem verder niet. Uh, nou ja. Dat en verder is uh, zoek voor jezelf, kijk voor jezelf. Ik heb heel veel hulpmiddelen in de keuken met, nou wat ik zeg, niet sn hoeven snijden, niet afgieten. Daarnaast heb ik dingen die mij kunnen helpen met dingen openmaken, flessen openmaken, uh, potten openmaken, noem het maar op. Ik heb allerlei hulpmiddelen om uh, ja, mijn lichaam zo min mogelijk uh, te belasten. Er zijn heel veel hulpmiddelen Soms moet je even op thuiszorg kijken. Uh, Kruisvat heeft tegenwoordig ook nog wel het een en ander aan hulpmiddelen liggen. En ja, dat is even een stap die je misschien moet zetten. Want vooral als je naar een thuiszorgwinkel gaat, dan loop je alleen maar tegen dingen aan die... Nou ja, misschien je oma heeft. Om het maar eventjes zo te zeggen. En daar moet je even overheen zetten, want het kan je echt helpen. En... Ik kan daardoor weer veel meer zelf in de keuken. En wat ik niet kan, echt waar, ik vraag om hulp aan mijn vriend. En mijn vriend vindt het ook helemaal niet erg om te helpen. Dit keer heb ik het vooral heel veel zelf gedaan. Uh, achteraf, een klein beetje spijt van. Uh, dat zie je ook in het filmpje. En ja, dat gebeurt soms. Soms loop je er tegen aan. Uh, uh, dat gebeurt ieder mens. Uh, ik ben menselijk. Ik maak fouten, ik loop wel eens tegen de lamp aan en hoe goed ik ook uh, me er bewust van ben en hoe goed ik ook met mijn aandacht overal bij ben en wat ik ook allemaal geleerd heb, dat zal ik de rest van mijn leven blijven doen. Soms loop je er gewoon aan. Klaar, ja, niks aan te doen. Het is wat het is, let it be. Zorg er alleen voor dat op het moment dat het gebeurt je er wel naar luistert en je dan eventjes een stapje terugzet om je lichaam wel weer te laten herstellen. Geniet van mijn filmpje. Ik hoop dat jullie uh, het leuk vinden om er naar te kijken. Ik zal de recepten en alles uh, in het commentaar uh, beneden neerzetten. Doeg! Vandaag neem ik jullie mee in mijn keuken. Ik ga vriesvermaaltijden maken met gehakt. Eentje met bloemkool en eentje met rode kool en appeltjes. Alle twee worden alleen maar de inhoud van de overschotels en niet de hele overschotels. Dat maak ik gewoon op het moment dat ik het nodig heb. Uh, de bloemkool, daar gaat een kaassaus bij en de rode kool met appeltjes daar doe ik verder niks bij dat gaat gewoon allemaal in vriezerzakken zakken in de vriezer en op het moment dat ik het nodig heb dan pas uh, komt de aardappelen of in het geval van de hoe heet het rode kool aardappelpuree uh, aangezien dat alle twee gewoon iets is wat heel makkelijk te verkrijgen is ga ik daar nu geen uh, energie en moeite in steken Oeps, vergeet de boter. Foutje, maar goed, kan gebeuren. Uh, dus uh, voor nu, het gehakt. En uh, daarna gaan we verder. Wat ook wel is, ik uh, maak alles helemaal uh, van niks. Ik gebruik geen zakjes, ik gebruik geen uh, potten of wat dan ook ik maak het allemaal zelf en dit doe ik eigenlijk vanwege de gastric bypass en ik wil gewoon zo min mogelijk extra suikers en andere dingen binnen ik uh, heb liever zelf in de hand tuurlijk kies ik wel eens voor makkelijk maar voor nu uh, ja heb ik uh, voel ik me redelijk goed en uh, ga ik gewoon aan de slag Zo, en dan nu de kruiden erbij voegen. Ik doe dit allemaal gewoon een beetje op gevoel, op idee. En uh, ik meet niks. Ik uh, werk een klein beetje via een recept. Ik weet ongeveer welke kruiden ik wil hebben. rest uh, maak ik het gewoon lekker zoals het uh, voor mij het beste uitkomt. Dus doe vooral wat jij goed bij voelt. Wil je wel meten? Ga je wel meten? Ik zal de recepten in de commentaar beneden ook neer achterlaten waarvan ik in ieder geval een beetje afkijk hoe ik het ongeveer doe. En verder rest, doe waar je je goed bij voelt. Dit voelt voor mij het beste. Gewoon een beetje erin gooien en roeren en naargelang er eventueel meer bij gooien. het gehakt is uh, bijna klaar dus ga ik alvast de rest doen ik heb een koeker dat is ideaal het uh, komt er gewoon al kokend uit ik ben een theedrinker ik drink niks anders dan thee ik denk wel tot 3 liter per dag dus dan is een koeker een uitvinding ik zou niet zonder kunnen en ik raad het iedereen aan uh, met koken is het ook makkelijk je hoeft niet te wachten tot het kookt het is gewoon al heet. Dus zelfs al duurt het een tijdje. Het maakt niet uit. De groente die erin zit. Het kookt. Nou, dan gaan we wachten op de bloemkool. Hier een kleine rondleiding door mijn keuken. Zoals je ziet een hoekkeuken. Wat erg fijn is. Redelijk veel kastruimte. Je ziet daar een stoel staan waar ik veel in zit als ik aan het koken ben. Maar ook erg smal. Dus het is niet meer gewenst om met heel veel mensen in de keuken te staan koken Zo, het gehakt is klaar de rode kool met appel is klaar en hij kookt nog steeds niet 100% dus ik ga ze eventjes omgooien pannenlab zelfgemaakt. ik haak graag haken dat is mijn vrije tijdsbesteding maar voor nu eerst de pannen maar even wisselen kijken of die dan sneller kookt Eindelijk, hij kookt! Dus niet, ik giet niet af. Zo'n zware pan kan ik niet afgieten. Dus ik heb een uh, mooie safe uh, schep waarmee ik zorg dat het vocht eruit is. Ik doe het in diepvrieszakken in plaats van in zo'n bakje. Het scheelt gewoon een hoop. Zo'n grote bak of een platte zak in je vriezer. Uh, daarnaast schrijf ik er altijd op de dag en de datum. Zoals je zag stond er een verkeerde datum op, maar die heb ik uh, doorgestreept en veranderd. Vandaag ga ik met de kip aan de slag. Het wordt vandaag BAMI. Dus kijk vooral... Uh, wil je het recept hebben, ook hierin. Ik doe geen zakjes, niks. Ik doe alles met kruiden. Ik kook de kip in eerste instantie, zodat die straks lekker makkelijk uh, klein te maken is voor me. Het scheelt me uh, snijden, waardoor ik geen last krijg van mijn polsen. En ja, dat is voor mij uh, toch het allerbelangrijkste. is klaar. Ik heb uh, hier een uh, koekje naast me liggen om lekker af en toe een hapje van te nemen. Dat recept staat op Instagram van mij. Gewoon Annemie Kredijk. De kip zoals je ziet. Niet snijden, niet knippen, niet moeilijk doen. In de mixer. En ik heb heerlijke kleine kip. Uh, wat ik ook uh, doe is de, het water van de kip, de bouillon, bewaar ik. Uh, je kan het voor zoveel dingen gebruiken om als saus uh, extra vocht... Maakt niet uit. Ik gooi het in de plastic tas. Ik gooi het in de vriezer. Lekker simpel. De makbami groente en de mie is het geworden staan erop. En de hond is nu weer netjes uit de keuken. En we gaan weer verder wachten tot het groente goed genoeg is gekookt. Dan doen we een beetje sojasaus bij de bami. Dat is één om het niet zo te laten plakken en twee gewoon lekker voor het smaakje. En als dan straks uh, de groente klaar is, dan gooien we de kip erbij. Aangezien ik nu lekker aan het koken ben, heb ik besloten vanavond nasi te eten. Dus ik heb wat kip en ik haal wat groente apart. En dat is dan uh, gelijk voor vanavond. Hoef ik niet nog een keertje extra te koken of iets uit de vriezer te halen. Ik ben toch lekker bezig. Dit zijn alle kruiden die ik gebruik voor de nasi. Ik zal een recept uh, achterlaten in het comment. Qua kruiden, doe wat je zelf zin in hebt. Ik hou van knoflook, dus daar gaat heel veel knoflook in. Uh, ik hou van wat zoutig, dus daar gaat ook wat zout doorheen. Uh, Verder is het op gevoel, op smaak en gewoon tussendoor proeven, eventueel bijgooien. Dat is mijn motto. Gewoon doe wat je zelf zin in hebt. Weet je, uh, hou je meer van peper, doe er vooral veel meer peper bij. Vind je zandbal lekker, doe dat er vooral doorheen. Ik hou niet van pittig, kan mijn maag na de gastric bypass niet meer aan. Dus daar gaat bij mij geen zandbal doorheen. Het is gewoon wat je zelf zin in hebt, wat je zelf lekker vindt. Doe vooral in je eigen keuken wat je jou goed voelt. En Hier komt de knoflook, schrik niet. We houden. Van. Knoflook, had ik dat al gezegd? <laughs> Ja, hoe goed ik me ook voelde toen ik eraan begon. En hoe ik het ook verdeel en hoe ik het ook doe. Ik ben stuk. Ik heb pijn in mijn buik. En ja, dat is frustrerend. Gelukkig heb ik een portie bewaard voor vanavond. Zoals vriendelijk thuis dus mag die uh, voor vanavond het afmaken en verder koken. Maar wat ik er vooral mee wilde zeggen is dat... Ja, ik doe het. En dat is leuk, want mensen zien je het doen, ze zien alleen niet daarna wat het met je doet, de naslag, hoe je er kapot van bent, hoeveel pijn je eraan hebt, en dat wilde ik toch even meegeven. Het is, ik heb nou ja, bij elkaar denk ik nog geen half uur in de keuken gestaan, want kip koken. Dat kan je laten staan. Ik heb klein gemaakt in het apparaat. Het enige wat ik gedaan heb is roeren. En een grote pan roeren is niet fijn. Ik ben nog aan het uitdokteren of ik misschien dat ook niet gewoon in die mixer allemaal moet gaan gooien. Maar wie weet ga ik dat nog eens uitproberen. Dus nou ja. Voor nu, zit op de bank, lekker relaxen en niks doen.